Hé, hey, maar hier kwam je dus aan fietsen. Ja, vanaf deze kant. Hier zat die vrouw, die zat daar. Verderop ja, lagen een paar kinderen. Waarvan ik voor mijn goal één of twee heb gezien. En eentje daar, daar staat in mijn hoofd geprent. Met een paar een uh, blauw, blauw shirtje en een uh, roze broekje. Dat krijg ik niet meer uit. Die uh, blijft er altijd ingeprent. Hing je hier in de boom. In de slagboom? Nee, in de, in de boom, in de boom zelf, in de groene boom. In die boom? In die boom hing hij. Er waren veel fietsers en stonden hier ook al veel wandelaars. Dan gebeurt zoiets en dan, ja, dan heb je ook heel veel mensen die er zijn. Een hele drukke ochtend en heel, natuurlijk heel erg veel kinderen die, die in de school toebracht werden. Iedereen was aan het bellen, iedereen was aan het schreeuwen, iedereen was aan het roepen. Ik denk van. Ik kan ook wel gaan bellen, maar de politie heeft daar alleen maar alles maar minder aan. Ik ben eerst gaan kijken van wat er echt aan de hand was. Iets waar ik eigenlijk liefst niet had moeten doen. Maar ik ben omgedraaid en ik, heb, ik keek omheen. Iedereen die wilde, wilde natuurlijk gaan kijken. Ik heb gezegd van vader, moeder, dit zou ik niet doen. Dat is niet leuk voor de kind. Ik zou omdraaien, ik zou een andere route naar school toenemen. Er waren veel die liepen er gewoon langs, hier aan de, aan de andere kant. Omdat ze gewoon naar school moest, keer met kleine kinderen. Toen zag ik ergens in een hoek zag ik een jongetje aan, aan, met zijn fiets aanlopen en die had nog helemaal niet in de gaten wat er was. Geen, geen vader, geen moeder in de buurt. En dus ik heb gezegd van, ik zou een andere route nemen, want de, waar, je, waar je hier is, dat wil je niet zien. Ja, maar ik moet naar school, zei hij. Ik moet hier doorheen, ik, ik ben al bijna, ik, ben, ik kom dadelijk te laat. Ik zei. Toen zei hij van, ja, maar ik ga maar hier niet mee, ik fiets wel mee, mee, mee. En toen zijn we bij die school aangekomen en net op dat punt, uh, ja, toen, toen kwam er een leraar buiten, die zag van, dat, dat ik de la, dat was een laatste leerling die ik heb meegenomen. Toen zag ze dat ik instortte dat het dat bij mij pas binnenkwam wat er aan de hand was. Om het er nou weer over te hebben dan is het best wel lastig. Dan merk ik toch wel weer dat, dat me nog iets doet. Maar normaal gesproken ja, dan zit, ik, dan zit ik zo met mijn hoofd op, op, naar school toe gaan. Dat is helemaal niet belangrijk. Nou. Dus ja, eigenlijk elke dag kom je hier nog langs. Ja, elke dag nog, uh, zo ongeveer. Er zijn nog steeds mensen die er heel erg veel last van hebben. Ik heb er last van. En uh, ja, wat ik heb gedaan heeft misschien ook wel heel erg veel leed Scheelt. Daar heb je ook nog een lintje voor gekregen. Ja, klopt. Dat was eigenlijk nog een verrassing. De leraren bij die school, die hebben mij daarvoor opgegeven. Die vonden eigenlijk wel dat ik dat verdiend had. Ik deed, ik deed het niet voor een beloning. Ik deed, het, ik deed het vanuit mezelf. Als ik er niks voor had gekregen, dan doe ik het de volgende keer weer. Help elkaar in plaats van iets op sociale media. Ik gebruik die telefoon voor iets goeds. Laat, laat het aan de politie zien wat, wat er is gebeurd. In plaats van laat, aan je vrienden te laten zien of ergens om te plaatsen dat het nooit meer vanaf komt. Want dat brengt alleen maar meer leed als dat het bespaart. Hoe vind je het om dan zo je verhaal te delen? Moeilijk maar ook bevrijdend. Ja, het, het is lastig maar. ...is het ook wel fijn om me toch weer ja, andere mensen te kunnen laten zien waar ik eigenlijk heb meegemaakt, waar ik heb gedaan. Sommige denken, ja, dat, dat, dat vergeet ik ook gewoon niet meer. Dat, dat is gewoon een deel van mij geworden.